Welkom in Pratarkoen, een klein dorpje in het uiterste hoekje van Bretagne. En ik bevind meer op de oevers van de Abere. En Hier woont familie Madek. En zij kweken al generaties lang superlekkere oesters. Tot voor kort waren de oesters van Yvon Madek, die al sinds 1898 worden gekweekt in de Bretonse Fjorden, een goed bewaard geheim onder de grote chefs. En vanaf nu... ...vind je deze oesters exclusief bij de lijzen. Hun subtiele smaak wordt bepaald door deze bijzondere omgeving waar rivieren en oceanen elkaar ontmoeten. Elke herfst voeden de bomen op de oevers het water met hun bladeren, kastanjes en hazelnoten, terwijl de zeealgen aanvoert. Door de filtering van dat zoete en zoute water krijgen deze uitzonderlijke oesters hun aroma en die befaamde hazelnootachtige nasmaak. En ze worden ook nog eens zorgzaam verpakt, tot het mooiste cadeau dat de zee kan schenken. Hey, hey. Ik je toesters, gewoon nog cliffs natuur, met een lekker glaas kwitte wijn erbij. vind je vindt heel veel leuke recepten op onze site, delezen.be. Salut!